اعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى وبعينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر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 أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون بسم الله الرحمن الرحيم قرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرا وربك اكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم الذي علم بالقلم Allemalisan, maar wa bi Salam alaikum rahmatullahi taala wa barakatuh. Beste vrienden. Vrede zijn met ons allemaal. De maand Ramadan is de maand van de Openbaring. De Profeet Mohammed, in zijn zoektocht naar waarheid, in zijn dorst naar betekenis van het leven, van zijn bestaan, van de wereld, van de mensheid, van het lot, heeft op een gegeven moment zijn tijd en agenda zo ingevuld dat hij van tijd tot tijd naar een grot in een nabijgelegen berg ging en zich daar terugtrok voor soms een nacht, soms enkele dagen en nachten waarbij hij mediteerde en contempleerde. En die berg heette de berg van het licht, Jabal el noor En de grot waar hij dan naartoe ging was Rahira. De grot van verbijstering, van verwondering. Toen hij zijn veertigste levensjaar naderde, begon hij vaker en met grotere regelmaat naar die grot te gaan en zich daar terug te trekken. Hij ging in retraite. Hij mediteerde, contempleerde in totale solitude. Toen hij veertig werd, en de maand ramadan naderde. In die grot. Op een gegeven moment. Kwam er in een nacht. Gebeurde er iets heftigs. Wat zijn leven. Helemaal. Heeft opgeschud. En Hij vertelt zelf. Het verhaal. En de authenticiteit van het verhaal, die is terug te vinden ook in de manier en de inhoud van het verhaal. Van, van, van, van, van, van wat er toen gebeurde. De profeet Mohammed kwam niet terug en zei, ik zag engelen en ik heb de sleutels van het paradijs gekregen. En, en God is naar mij gekomen en heeft een kroon op mijn hoofd gezet. Nee, toen hij... trillend, bevend van de angst, thuis terugkeerde, vertelde hij dat er een wezen zich aan hem openbaarde en dat hij hem vertelde, lees, ikra. En de profeet antwoordde, maar ik ben geen lezer, ik, ik kan het niet. Ik weet het niet. En hij zegt tegen hem nogmaals, terwijl hij hem hard om, omhelst en zo hard bedrukt, zegt de profeet dat hij bijna zijn adem niet meer kon halen, zegt hij nogmaals, lees. Maar ik kan niet lezen. En de derde no maal nogmaals, lees in de naam van jouw Heer. In de naam van de Heer die schept. Die de mens uit een bloedklonter heeft geschapen. Lees en weet dat jouw Heer de meest nobele is, de meest verheven is. Hij heeft de mens geleerd wat hij niet wist. Toen hij thuis terugkwam... Bevend van de angst, dat hij zegt, bedek me, bedek me, bedek me. Toen, en hier zien we ook de wijsheid. En de belangrijke rol, die zijn echtgenoten, Khadija, heeft gespeeld. Zijn, zij, zij zag hem in die toestand en zei tegen hem, zie je die... Die engel, dat wezen dat je hebt gezien, zie je het nog altijd. Hij zegt ja, nog altijd. Het, is, het, gaat, niet, het gaat niet weg uit mijn, uit, uit, uit, uit, uit, uit mijn netvlies. En op dat moment ontdekt, uh, ontkleedt ze zich voor een deel in intimiteit. En dan uh, uh, zegt ze tegen hem... Zie je hem nog altijd? Hij zegt, nee, nu niet meer. Ik dacht ze, aha, dat is dus wat je hebt gezien, is iets hemels, is iets van goddelijke aard. Want als het een duivelse aard was, dan was het nog altijd gebleven. En hier zien we de wijsheid, de, de, de, de, de gevoeligheid, de spirituele gevoeligheid van zijn echtgenoten. En ze heeft hem daarna gekalmeerd en heeft hem daarna gebracht naar haar oom, die een hanif was. Of een christen die, die spiritueel verontwikkeld was en die ook nogmaals heeft bevestigd dat het inderdaad een authentieke een waarachtige openbaring is die hij heeft beleefd. En dat wat hij heeft beleefd in lijn in de profetische traditie is van Mozes, van Jezus, van Abraham, van Salomon, David, vrede zij met hen allen. Dus de bevestigende, de, ons, de, de, de kalmerende rol van zijn echtgenote was immens. En van, zijn, van haar oom, Waraka ibn Novel. Het verhaal is natuurlijk verder uh, te lezen in verschillende biografieën van de profeet Mohammed voor wie hier verder op in wil gaan. Maar wat me ook raakt uit dit verhaal en weten dat als we in deze uitzendingen hier met elkaar uh, spreken, dan is dat van als medemensen, dat we dat doen. Als broers en zussen van elkaar, waarin we een uitwisseling hebben, opdat we deze maand van de maand Ramadan met, met verschillende inzichten, perspectieven, onze, onze vastenperiode meer dichtheid kunnen geven en meer voer voor, inspira voor, voor, voor, voor meditatie en ook voor de niet-moslims die geïnteresseerd zijn door, uh, in, in wat eigenlijk de moslims beleven in de maand Ramadan en, en, en, en, en die graag hun medemensen hun landgenoten hun wil ik, beter willen leren kennen, te weten wat er, wat er leeft bij hen, is dit ook bedoeld. He? Zodat een vorm een brug is voor, voor dialoog, voor meer verbroedering, voor meer wederzijds begrip en het samenleven in vrede, natuurlijk. Wat me dus nog raakt aan het verhaal, is dat de profeet zegt, het verhaal van, van de eerste openbaring in de maand Ramadan, ik ik kan niet lezen. Ik kan het niet. Dus hij wordt hem verteld, lees of, of reciteer, ikra. Het is maar net hoe je het zegt, het is lees of reciteer, wetende dat de aartsengel Gabriel niet met een, hemel, met een boek uit de hemel kwam. En tegen, hem, en tegen hem zei van hier, lees eens wat hier staat. Dus over welke lectuur hebben we het? En alsnog zegt de profeet, ik kan het niet. Dus het niet kunnen van de profeet, het komt heel vaak voor in zijn, in zijn leven, profetische geschiedenis, dat hij heel vaak tegenover zijn schepper zegt, dat ik dat niet kan, dat ik het niet weet. En dat hij daarna de kennis krijgt. Dus hier zien we een, voor, een vorm van bescheidenheid, van zelfkennis, van wijsheid, van het niet kunnen. Om in staat te zijn, dus op dat moment stellen we ons dus open om te krijgen. Wie zijn armoede erkent, is op dat moment bereid om verrijk te worden. Wie zijn onwetendheid erkent, is op dat moment bereid om verlicht te worden met kennis. Verder, wat betekent dan ikra? Wat betekent dan reciteer of lees? Als... Het was niet een boek waarmee arts Engel Gabriel kwam tegen de en tegen de profeet zegt, hier lees eens wat hier staat alsjeblieft. Oh, hier staat ikra bismi rabi Wat was hij dan aan het lezen? Wat las hij voor? Wat reciteerde hij? Waar kwam dat vandaan? En die ikra is ons allemaal. De Koran spreekt ons allen aan. Lees, wat lees ik? Wat kunnen wij lezen? Dus het is een uitnodiging. Om onder andere door ons leven te gaan met een bewuste blik. Met bewuste oren. Om gevoelig te zijn voor wat de schepping, het leven ons eigenlijk aan het vertellen is. Door het te lezen. Door er doorheen te kijken. Door de banden te zien. Tussen... De levende wezens tussen ons en de ander. Het lezen. De boer leest de grond. De opvoeders lezen de kinderen. De, de, de kunstenaar leest de schoonheid van de natuur. En zo kunnen we uiteindelijk op een gegeven moment ook onszelf gaan lezen. Onze emoties, onze gevoelens, onze neigingen, alles wat zo in ons leeft van binnen, hè, het is heel rijk van binnen in een mens. Waar komt dat vandaan? Wat betekent het? En zo leren we langzaam aan het alfabet, een, een, een, een, een, een, een, een code taal te ontcijferen, tot we een symfonie. Een compositie, een harmonieuze compositie, een schone compositie ontdekken waarmee we eens betekenis kunnen halen uit dat wat we zien. Dat deze maand voor ons allen, over de hele wereld, een maand zal zijn van bezinning, een maand van contemplatie, een maand van rust, een maand van liefde, een maand van barmhartigheid, een maand waarin we in deze omstandigheden van corona... waarbij we eigenlijk al geoefend hebben in het ons terugtrekken... in het ons onthouden... dat we in deze maand van corona... van ramadan... maar in de omstandigheden van corona... Uh, uh, uh, de, de, de, de, de bezinning die velen onder ons al zijn begonnen... dankzij deze pandemie... kunnen voortzetten... en dat die vrucht mag dragen en geven... Voor de hele samenleving, voor de hele, hele aarde, voor de hele schepping. Dat is in het kort. En verder wensen we dat de zieken mogen genezen. De mensen die zich dag en nacht inzetten. Voor het welzijn van, van hun medemensen. Daarvoor bidden wij en daarvoor vragen wij dat zij kracht, gezondheid en liefde... Daarvoor mogen krijgen in tienvoud. Hartelijk dank dat jullie avond een mooie avond mag zijn. En tot de volgende keer.